Hallo en welkom bij Pauls Model Twainstaff. Vandaag heb ik deze Lima uh, IRM. Die is al een paar keer eerder langs gekomen. Deze heeft nog gloeilampen uh, hier zitten. En bij mijn dummy motorwagen heb ik gemerkt dat daar het uh, plastic door gesmolten is. Dus ik wil ook bij deze daar uh, leds in gaan zetten. Nou. We beginnen natuurlijk met het verwijderen van de kap. Als dus je met een tandenstoker hierachter steekt dan, en met je nagel een beetje hieronder, dan komt hier een pinnetje tevoorschijn. En dat zal zitten voor de rest hier over de hele lengte. Aan de andere kant hetzelfde. Zo. Zat hier nog een schroef in. Hier zat geen schroef in verder. Dus als het goed is. En dat niet meer vastklikt. Oh ja, vergeet niet de uh, koppeling aan de voorkant te verwijderen. Dat maakt in ieder geval dat hij een stuk makkelijker loskomt. Los. <tacht> Zo. Aan de achterkant zit hier ook nog een pin. Kijk aan. Uh... Ik haal even de pantograaf los. Aangezien ik de kat weg wil leggen. Zo. Nu zitten hier de twee gloeilampen en drie draden erop. Deze is de, de gedeelde plus van de decoder. Die hierin zit. Hier zit nu een. Uh, dat heb ik ook al ingezet. Volgens mij een ESU decoder Dit is de rode verlichting. En dit is de witte verlichting. En hieronder zit inderdaad de ESU Die ik er zelf ingesoldeerd heb in een vorige aflevering. Nou, de lampen moeten los. Ik moet de weerstand ertussen en uh, ik moet even goede lampen vinden. De weerstand ertussen, uh, lampjes er uh, vervangen, is niet zo heel moeilijk. Ik gebruik uh, voor mijn rode de 820 ohm weerstand. En ik moet even kijken, ik heb volgens mij nog van deze kleine witte even kijken hoe fel die zijn en of dat die ook met 820 ohm kunnen. Als die met 820 ohm kunnen, dan zet ik er één weerstand hier tussen de blauwe kabel. Als die daardoor te fel worden, dan pak ik twee weerstanden die ik uh, gebruik tussen deze kabels. Zo, zit erin. Uh, ik heb ook meteen de bedrading veranderd dat die, uh, uh, Als die vooruit gaat... Um, uh, volgens de decoder de witte lamp doet en achteruit de rode lamp de motor even omgedraaid iets wat ik natuurlijk ook in de software had kunnen doen uh, maar nu die toch open was uh, zo is de rode verlichting zo is het een stukje rustiger het is niet uh, bijzonder moeilijk Um, hetzelfde recept eigenlijk uh, als bij de uh, meeste uh, andere treinen. Weerstand um, ertussen. Lampjes, uh, lampjes vervangen en klaar. Uh, ik ga hem in elkaar zetten. En uh, terug uh, opbergen. Bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer. Like en subscribe. Um, laat berichtjes achter. Vind ik ook leuk.